Goedemiddag en welkom bij onze nieuwe vlog. Mijn naam is Sven en mijn naam is Niels. En ik heb zin om te barbecuen, maar helaas zitten wij hier weer in de show, want buiten is het regenachtig, een beetje te slecht weer daarvoor. De barbecue ja, daar heb ik ook wel zin in eigenlijk. Weet je, eigenlijk nog twee weken terug, een zonnetje erbij, lekkere barbecue. Wat een goede barbecue was dat. En wat heb ik daar lekker staan barbecuen? Dat uh, valt ook wel mee. Oh, kun jij het beter dan? Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Op een Van Helf barbecue. O, oh, dat vlees ziet er nog niet echt gaar uit, hè? Ja, maar ik moet hem ook nog aansteken. Nou, goed bezig. Hé, hey, nu we toch in die complimentjesfase zitten, wat heb je een uh, mooi schort aan. Ja, dank je. Ik heb de voetbaluitvoering uh, aangetrokken. Uh, jij hebt de normale versie? Ik heb de normale zwarte versie met uh, verschillende soorten attributen erin. Maar ik heb ook heel veel verschillende soorten keukenschorten in heel veel verschillende soorten kleuren. Ja, en al die kleuren staan je goed, zie ik. Ja, zijn voel ik echt mijn kleur. <laughs> Klopt. Nou, uh, wij Nederlanders houden er gewoon van om zo snel als kan de barbecue aan te steken. Ook al is het weer nog niet, juf net. Uh, gewoon dat ding aanzetten. Uh, en uiteraard zoals jullie nu eens gezien hebben, hebben wij allerlei verschillende soorten attributen daarvoor. Waaronder deze. Vierdelige barbecue set en je raadt het al, wij mogen er eentje van weggeven. Plaats dus een leuke reactie hieronder en maak kans om het te winnen. Ja, en voor de rest wil ik en Sven, jullie een heel fijn barbecue seizoen toewensen. Ajoe! Barbecue! barbecue.